Nee, nee, nee! Wow! Ik wil terug! Hoor ik prima? Ga hier niet in hoor! Nee, oh! Een hele andere wereld waar we nu in één keer zijn. Oh wow, dit is het gebouw. Wacht eens even. Wat zijn dit? Nobodies. Ja. Oei, oei, oei. Oh, ze kan ze echt dicht doen. Ze hebben ook een soort tongetjes hier. They are really dead, bro kok, kok. Wat is dit? Waar is ook niet heel... Uh... Kan ik hier opklimmen? Nee. Hey. Huh. Wat is hier? Huh. Oh, hey. Oh je kan jezelf hier zelf weer overheen gooien. Nee, ik denk niet dat ik dat wil doen, want we hebben een of andere laser zitten erop. Hup. Hier zit er een of andere leesjes zo. Ik denk dat die muren er dan ook niet voor niks zitten hier. Oh mijn god. Hé, hé, hé, hé. Watje? je? Daar gaat het heet het mee. Jesus! Hé, hey, chill, chill, chill. Chill. Man. Chill. Chill. Chill. chill. Chill. Nou, gaan we weg. Wow. Eh. Wat is dit? Dit zijn niet afgemaakte graphics of zo. Textures. Is het geglitst of zo? Ja, eigenlijk hoort waar we, waar we nu spelen in het spel. Hoort volgens mij ook nog niet af te zijn. Dan hoort. Of een paar maanden achter gaan. Wat kan ik hier doen? Uh, uh. Dit is echt irritant. Oh god, oh god, oh god. Oh god, oh, god. oh net. Huh. Er zit hier een deur, maar ook weer niet. Oh, oh, wap! Wee! Mijn voeten hem! Monkey, monkey, monkey! Monkey is back! Monkey is back! Hey, monkey! You are my monkey friend. Forever! Hey! Yeah. Hey! nog niet! Wacht, wacht. Ik vliegen. Hier. Ja. Ja. Oké. Okay. Ik wil! Wow, je kan het ook echt doen ook. Oh, zou ik eens rennen? Oei, oh! Monkie, ga er eens op. Ik draai gewoon mee automatisch. Je <laughs> big my friend. Nee, hey, je zit een bot in. Snap. Hoe? Het is een, een poppetje, het voor honden volgens mij. Stond ik nou open? Ik ben benieuwd wat hierin zit. Wil ik iets om het te Ja, ik ga gewoon met mijn vuist doen. Ik heb echt gewoon niks. Bakstenen. Helemaal niks! Monkie -ah en gandijn. Ik vind het allemaal maar rare geluiden hier. Hé. Oh. Dit is wel gaaf. want dan kan ik jou in shafen oh hell no what the hell is this we gaan gotta break we gotta do it met de break Ey joh. Oké. Okay. Een hamer. Wacht zo even. Hit <laughs> Damage op, wat zit hierin? Bankje zetten. toch? Oh, bankje. dood bent. Kom, we gaan al die strepen van zijn hoofd afhalen. kan er bij je gezicht ook? Dan ben ik benieuwd. Kijk of je dan nog een gezicht heeft. Nou, ze zien er eigenlijk gewoon zo uit. Kijk, heel simpel. Maar alleen maar door die strepen, kijk, zie je er nog redelijk smooth uit. Ik ga daar even kijken. Ik heb het gevoel dat hier iemand zit. Oh. Hey. Wat? Nee Je had hier alleen maar een irritant mommel. Dat was het Oh nog een mysterie oh, oh Night goggles Explore Wat is er allemaal staat Ravel day cute lines we'll, We will be raveling Away many viewable Virtual collectibles. The grand prize Of one lucky experiment And an outdoor Trace promotion This Promotion Goed geluid. Zou ik er een keer drie proberen? Nee, lukt niet. Ja, ik heb er drie tegelijk gedaan. Ja, weer. Ja. Zit hij wat in? Oh, Jesus, wat is dat? Wat zijn die dikke? We gaan die schieten? dus, dit is It's very eng. Waar ligt het? Hij komt nou. moet hier. He hm? Oh jezus. Huh? Hij kreeg ineens de texture. Oké. Okay. Oh. Wat kan ik hiermee doen? zie je hem. Ik ga gewoon alles aanzetten dat ik aan kan zetten. Het lijkt alsof hier iets in kan zitten. Maar goed, goed. Ja, is het hier? Is het hier? Oh, niks. was ook al een Licht zie je dat ik gewoon een sleutel. Bang jammer jammer jammer. Waar zijn we? Hé, hey, was ik net. Oef, fijn leuk. Oh die muziek. Pim pimpim bimpim pimpim pipim pimp. Best gaaf muziek. Oh hier weer clip clipje die clipboard. Of is het clipje die clipboard niet? Hé, hey, geen clip in die clipboard? Niet leuk. Oeh, we kunnen wel ja, wil? Ik denk dat ik het pistooltje ga willen. En deze. Dus ik ging dat. Het is wel het irritantspistool, maar... Het kan. Ook wel weer dicht doen. Kan ik hem dan nog open doen? Ja. Maar kan deze dan ook open? Nee. Even kijken. Wat is er nog meer? Want dit huis, daar was ik benieuwd naar. Oeh, een auto. Een real car. Oh, hè huh? Oh, oio. Een huis dat aan mannen is verbindt. Oh, hè huh? Oh, he. Huh? Het is raar. Deze panelen laten het zien. Hoe het er eigenlijk uit, worden. Oh, ik zie fout. Ik wil geen foutjes ontdekken in het spel, maar kijk. Zie je dat? Ik zie het er een beetje onder. Maar oké. Okay. haal oh, ik niet ja oké okay, dit ben ik down kunnen yeah. we oh dit heb ik net die omgehaald. oh uh. zo oh. Oh. oh, hey. Ik was net let. Oh, dat was daar en dan je daar. Oh ja, het kan voor oh. waar je bent. Hey. Oh mijn god, Ga, gaan ga, ga, ga, ga, ga, ga, uit. Hey, meneer. Oep doei. Wat Gaat dit. Neon lights. Kan, kan ik hier iets mee? Oh. Oké. Ik. Noont uh think you can murder me you don't. Ik ga hier beneden. Klimmen. Klimmen. Klimmen. Oh. Hoe oh. huh. oh, heb ik boven iets opengemaakt? Oh, en nu kan ik hierop. Oké. Okay. Het is een het net ook een zwapel was. Hier opstaan, nu ik het zo zie. Yo, Arthur! Over here! How are you still in the city? The board's calling an emergency meeting for all Monogon employees. All of MythOS is on lockdown. It's crazy over here. I have no idea how you weren't kicked. Like, nobody else can log in. The system clock being frozen might have something to do with it. So if you can make your way to the core tower, you might be able to manually restart it and let us back in. Okay. I'm still in Methaware, some, something has been but... I can have shipped a lecture. Ooh, what's it here in. Ooh. Huh? Mm.